Ja, we zijn live. Hallo, ik ben Hanneke en ik ben hier bij het Shell Tank Station aan de Europalaan in Groningen dat vandaag geblokkeerd is door Code Rood Groningen. Dus ik wil jullie even laten zien hoe de blokkade eruit ziet en waar we mee bezig zijn. En we praten met een aantal activisten van Code Rood Groningen over wat hier aan de hand is, waarom ze dit doen en wat er de afgelopen dagen is gedaan tijdens de actieweek tegen het Groningse gas. Dus. Als je ziet, dit is uh, eigenlijk de ingang van het uh, tankstation waar normaal auto's uh, naar binnen rijden. En uh, we hebben de ingang uh, geblokkeerd met uh, banners en uh, opblaasbare uh, kubussen, waardoor uh, auto's niet meer door kunnen rijden. Inmiddels uh, is er ook een beveiliger, van ja, hoe heet ze, iemand de verkeersregelaar, uh, gekomen om uh, auto's. Uh, door te sturen en te zorgen dat ze niet door onze blokkade heen rijden. Dus we zijn eigenlijk nou ja, blij dat we zo worden geholpen. Er zijn meerdere ingangen van dit tankstation, dus die hebben we ook geblokkeerd. En aan de andere kant is er ook een uitgang. Die hebben we ook moeten blokkeren omdat automobilisten via de uitgang naar binnen begonnen te rijden. Dus ik loop even een beetje naar binnen, dan kunnen jullie zien hoe we het allemaal hebben opgetuigd. Nou ja. Banners. Shell Must is natuurlijk een belangrijke campagne waar we mee bezig zijn. Dus deze blokkade past ook heel goed in die campagne waarin wij zeggen van ja, Shell heeft gewoon geen bestaansrecht. Want dat is geen club die van binnenuit gaat veranderen en opeens een goed en duurzaam bedrijf gaat worden. Ze liegen al 40 jaar over de schade die ze toebrengen aan het milieu, aan gemeenschappen. Uh, over de hele wereld. Uh, dus uh, zo'n bedrijf is eigenlijk gewoon een crimineel bedrijf dat uh, weg moet en ontma ontmanteld moet worden. Let's go! Door de barricade, zonder auto mag het. Nou, we hebben inmiddels ook eten gekregen van uh, de koks van uh, de kale kip. En zoals je ziet kunnen auto's ook Zelfs als ze door de blokkade rijden, inmiddels echt niet meer tanken, want we hebben ook de tank zelf helemaal afgesloten. En ik zie hier de woordvoerder van Code Rood Groningen staan, dus zij ons, kan ons iets meer vertellen over waarom hier vandaag... veel rood te zien, dus wij ja, zijn wel tevreden. Ja, ben je tevreden? Ja, best wel. Mooi. Ja. Was dit uh, ja, wat je verwacht had uh, voor vandaag? Nou, ja, meer mensen is altijd beter natuurlijk, mm -hmm. maar ik denk dat we hier wel met een hele goede toegewijde groep staan. En, uh, ik zag RTV Noord had sowieso al 16 actievoerders geteld. Mm -hmm. Ik heb het idee dat er zelfs misschien nog wel met wat meer zijn, maar iedereen is een beetje ja. verspreid op verschillende hoeken. Af en toe komt er iemand langs die dan uh, probeert om maar gewoon met zijn scooter of zijn auto over de stoep als nog het terrein op te komen. Mm -hmm. Maar dat is nu alweer een tijdje niet gebeurd. Dus ja. we houden de brocade op staan. Ja, ja. En uh, jullie voeren al de hele week actie hè hier? Oh ja, nee. Nou, en lepel, wil je wat ja, vertellen over wat vroeg. jullie deze week nog meer hebben gedaan? En uh, wat was voor jou het hoogtepunt van de week? Um, Eén hoogtepunt dat vind ik wel moeilijk. Ik denk dat het allemaal dat het gewoon een mooie opeenstapeling van allerlei kleine acties is. En dat was ook wat wij in eerste instantie wilden gaan doen. Ons motto was voor Groningen, door voor Groningen. En dat hebben we in het actiekamp ook wel heel erg veel gezien. Er was heel veel aanloop. Er waren heel veel mensen uit de provincie, uit verschillende dorpen. Die nou ja, sommigen echt gewoon elke dag kwamen en erbij zaten. Maar het was ook voor, voor een aantal mensen uit de stad. Die, naar het actiekamp waren gekomen, heel inspirerend om, om die verdieping te krijgen van persoonlijke verhalen over wat er gebeurt mm -hmm. in andere Want wat voor verhalen heb je bijvoorbeeld gehoord? Uh, nou, er was een van de mensen uh, die heeft meegedaan aan de hongerstaking. Mm -hmm. En die kwam met een heel emotioneel verhaal over hoe zij gewoon echt zowel financieel als psychisch geduineerd is door de gevolgen van de aardbevingen, maar dan vervolgens ook de strijd die er gevoerd moet worden met de NAM voor compensatie mm. en inspecteurs die mm. langskomen en die, ja, echt iemand die wel gewoon best wel gebroken en moe gestreden is mm. en dat nee, is wel hartstikke verschillend. Ze kwam ook met haar zoon, haar kinderen zijn daar ook in die context een beetje nou ja, volwassen geworden en die dragen daar ook bepaalde midtekens denk ik uh, van met zich mee. Dus dat heftig. Vindt, ja, ik vind ja, het heel heftig. heftig. Ja, uh, goed dan om in actie te komen toch? Precies, ja. ja. En dan is het gewoon goed dat, dat voor die mensen voelt het toch een beetje als een podium. En voor okay, ons is het okay. uh, is dat verdieping en, en ons doel was om elkaar te vinden. En die, die verbinding tussen ook Groningen uit de provincie ik denk dat we daar heel erg, heel erg in geslaagd zijn om allerlei door allerlei kleine acties te doen die laagdrempelig zijn waarvan mensen het gevoel hebben Oh, maar burgerlijk ongehoorzaam zijn, dat, dat hoeft dus allemaal niet zo eh, groot en zo spannend. En politiek politie maar het omheen. Zin, maar je kunt ook gewoon een beetje. De, het in. Het, het is ook, ook ondeugend zijn. Ja, precies. En dan want jullie noemen het, kat, uh, kat, het kattenkwaad bij boordlocaties. Ja ja, ja, ja. Dus gewoon dus, uh, uh, lekker op een speelse manier het oren verstoren. En uh, ja, bij zin zag Ja, ja en ja. zin daar zelf uh, geeft daar een leuke twist. En op gangen en wiepus in de mest gezet. Ja. En stank voor dank. Niet de echte virus natuurlijk. Nee, niet. Ja. Uh... Ja. <laughs> maar dat was dus een, dat is een mooi voorbeeld dan van een kleinschalige actie die door een paar bands van Code Rood en dan mensen uit de provincie samen dan opgezet en vervolgens uitgevoerd wordt. Ja. En dat zijn dingen waar, de, waar ik zo tevreden over komen. Ja. Ja. Leuk? Ja, ja. En, uh, ik ben, ga je, blijf je gaan hier? Eh, het is sowieso tot de, tot de spits natuurlijk, hè? want dan krijgen we de meeste mensen hier langs rijden. Ja, het wisselt heel erg de reactie op, de, op deze plakaten. Sommige mensen gaan lopen toeteren en worden een beetje zagrijnig natuurlijk. En andere mensen die, die steken wel een hand op hun duim op en die vinden het helemaal goed. En, uh, nou ja, we zijn in elk geval zichtbaar. Tijdens de spits zullen we wel zien uh, wat er gebeurt, hè? wat we qua reacties over ons heen gaan krijgen hier. Maar tot die, daar willen we wel voor blijven. Steenstrom. Ja, sowieso. Ja, nou we gaan even verder lopen en nog even okay. met uh, andere mensen praten. Ja, ik denk dat het ja, het goed. Goed. ja we hier nou. ja. Tuurlijk, ja. ja. Nou hier is nogmaals uh, eigenlijk het, uh, het zeil dat uh, is opgehangen bij de pompen zelf. En we lopen nu even naar een andere ingang waar ook actievoerders staan. Om uh, ja, te zorgen dat de blokkade ook gerespecteerd wordt. Want niet alle automobilisten hebben veel geduld of willen uh, de moeite nemen om vijf minuten verder te rijden. Dus we gaan eens even kijken wat daar uh, inmiddels gebeurt. Zoals dus je ziet hebben we ook, uh, zijn er posters opgehangen in het Gronings. wat vragen. Ja vragen. Natuurlijk. We ja, zijn zelfs even op zo'n dus ja. de kijker fijner <laughs> in, uh, in beeld en misschien ook zonder zonnepel als je dat oké okay vindt. Ja. Zo, zo, goedemorgen. Ja, goedemorgen. even wakker worden. <laughs> ja, ja, hey, hier zijn we al een hele tijd uh, betrokken bij uh, Code Rood, hè? Ja. ja, Bekende gezichten. Wil je, je even voorstellen? Ja, mm. uh, ik ben Alex. Ik ben sinds een paar maanden actief bij Code Rood Groningen. Daarvoor heb ik ik nou, heb ook al meegedaan eerder aan de acties van Code Rood. Maar sinds sport ook actief bij Code Rood Groningen. Ik ben Athous. Ik ben uh, bezig met uh, Code Rood Groningen. Dat hebben we opgezet omdat er na vorig jaar zo'n succes was en Dat omdat we proberen door. nu eindelijk alle groepen een beetje bij elkaar te krijgen. En gaat het nog toe best wel goed. Ja, want uh, vandaag uh, Shell. Hoezo? Uh, Shell. Nou allereerst omdat we de actie wat uit wilden breiden, we zijn de eerst naar de provincie gegaan. Daar zijn we een aantal dagen ja, verbleven en we dachten nu is het tijd om terug naar de stad te keren. Maar ook om de, maar de focus wat uit te breiden, dus niet alleen gaswinning maar inderdaad ook olie. En natuurlijk ook omdat Shell voor 50% aandeelhouder is van de NAM, dus die twee zijn eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. En Shell dus ook mede verantwoordelijk is voor de schade die wordt aangericht met de gaswinning. Nou ja. Ja, ik snap het. Want ze hebben miljarden verdiend aan de gaswinning hier in Groningen, ja. heb ik gelezen gisteren. En weten jullie ook hoeveel er nou eigenlijk vergoed is aan de Groningers? Gaan schade en zo. daar... Uh, veel te weinig. Ze lopen zwaar achter. De precieze cijfers weet ik niet precies. Nee. Maar ze hadden een maasje gehaald en die hebben ze nog niet eens half gehaald nee, precies. de afgelopen paar jaar. Dus er zijn echt nog duizenden huizen die vergoed moeten worden. Versterkt moeten worden en eigenlijk komen er elke week tientallen tot honderden bij. Ja, bizar, want het gaat nu heel snel met aardbevingen. Het gaat want heel snel. Zijn, he. ze eigenlijk, elke week is er volgens mij dan beving hier. Klopt. Uh, Meerdere. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, het gaat ja. Snel. De meeste zul je niet voelen, maar het is natuurlijk wel zo um, dat zo'n aardbeving als in Westerwijd werd in, in mei. Episch, wat jij ja, me eigenlijk vertelde, dat epicentrum ligt gewoon heel dichtbij. Dus dat, ook al is het dan relatief weinig op de schaal van Richter, die kunnen heel veel mensen voelen, maar. Er zijn daarnaast inderdaad, zoals jij ook al zei, teken dus ook aardbevingen van onder de 1 of tussen de 1 en de 2. En die is voor sommige mensen wel te voelen, maar voor heel mensen ook niet. Maar die, die richten natuurlijk wel schade aan onder de grond. Waardoor ja, de bodem zakt. Maar ook aan de huizen en aan de fundering daarvan. Ja, ja. Want jij zegt van we zijn bezig ook met te proberen om het verzet ja, meer bij elkaar te brengen verschillende actiegroepen ja. en zo. En, ja, hoe gaat het? Is dat, is dat, is dat moeilijk of wat merken mensen hier? Wij ja. nou, hier zijn, kijk, wij zijn natuurlijk, heel veel mensen zijn in het activistenwereldje gekozen, gekozen activist. Maar ja, hier zijn heel veel mensen die zijn gewoon, die hebben daar helemaal niet om gevraagd. Maar die worden in die positie gedrukt. Dus je hebt ontzettend, je hebt zelfs VVD-stemmers en Forum voor Democratie-stemmers die toch hun stem uitbrengen tegen de NAM. En om die dan allemaal met dezelfde hoofden naar één kant te krijgen is gewoon ontzettend moeilijk. Yeah. Yeah. alleen uh, door zo'n overkoepelende organisatie die alles horizontaal doet en toch heel inclusief probeert te zijn, lijkt het dat het toch wel een beetje wat uithaalt. En de positieve media die er vorig jaar bij was, met niet geweld. Nou, dat heeft gewoon tot heel veel positiviteit gebracht bij in de ja. provincie en mensen die nu wel een stem willen laten horen. Mm. Ja, want uh, ik, zag, uh, ik was hier de dinsdag ook en toen waren er ook best wel veel mensen uit de provincie die meededen. Vandaag is dat wat minder, is dat het tijdstip van de dag of uh, is Groningen te ver weg? Of misschien Groningen ver ook ver een weg. beetje te ver weg. Ja. En misschien uh, is een tankstation ook niet helemaal een ding. Mm. Heel veel mensen die gaan het liefst gewoon graag naar de geboorlocaties toe. Yeah daar dingetjes doen. Misschien is dit toch net een stap te veel voor ze. Dat zou kunnen. En dit is ook veel minder anoniem als je naar een gaslocatie gaat. Het is toch kan je veel anoniemer doen. En hier is wat zo'n mediacircus. En uh, ja, sommige mensen zitten ook nog in een schadeafhandeling. Of die zitten in een positie met hun werk die ze anders hun baan kunnen verliezen. Dus uh, daardoor zijn mensen misschien toch wat precies gewoon voor de media uit te komen. Mijn baas vindt het geen probleem, dus... ja, ja, dat scheelt. Ja, ja. Ja. Ik had nog wel een vraag, ja, um, uh, ja, wat de bevingen met mensen doen, uh, uh, zijn die zelf getroffen en wat doet dat met je, die onzekerheid? En... Nou, ik heb uh, wel de, die in Huizingen meegemaakt en uh, dat was echt heftig, uh, alles het schudden. Om uit elkaar, de borden vielen uit de kasten, alles viel om. Maar ik wist niet hoe snel ik mijn dochter uh, naar buiten moest rennen. Dat was echt heel heftig. Ja. En uh, wat hij heel veel ziet op het platteland, mensen daar kunnen hun bedrijf kwijt. Dan, uh, die moeten ze verkopen en dan komt de belastingdienst nog even erachteraan om de centen te vangen. Terwijl ze een huis hebben die aan de puin is, wat niet vergoed wordt. En uh, de staat die wil ook niet naar ze luisteren, terwijl ze hier 60% in de deal zitten. Die krijgen de grootste opbrengst, maar die doen als op een neusbloed. Dus mensen weten gewoon niet meer niet meer wat ze kunnen doen. Er zijn ontzettend veel mensen die hebben hun leven nu al, er zijn al een hele groep mensen die hebben gewoon om die redenen een, een eind aan hun leven gemaakt. Gezinnen vallen uit elkaar. Um, mensen laken, raken hun baan kwijt, kunnen hun huis niet meer kwijt. Heel veel mensen hebben geïnvesteerd in hun huis zodat dat hun pensioen is. Nou dat is nu drie keer niks meer waard en heel veel mensen weten echt niet meer hoe ze hun oud dag door moeten brengen. Dus ja, er zijn ontzettend veel problematiek. Het is niet alleen het schade aan het huis. Dat is eigenlijk maar een klein deel van de problematiek wat hier zich afspeelt. Eigenlijk. En hoe brengen jullie het op om hier toch weer te staan? Ja, er moet toch iemand zijn stem uitbrengen toch? Ja. Heel, veel, heel veel Groningers die zwijgen. Maar ja, er zijn ook uh, gelukkig een groep mensen die hun mond niet dicht houden. En, uh, het wordt gewoon een keer tijd, kijk dat de gaskraan dicht persoonlijk denk ik niet dat dat gaat gebeuren. Ik denk dat ze het laatste er gewoon uit gaan pompen, zo snel mogelijk ook. Maar het moet nou wel een keer zijn dat ze in ieder geval zijn verantwoordelijkheid nemen en dat mensen hun schade af gaan handelen. Dat is voor mij de grootste beweegreden waarom ik hier sta. Ja. Mensen hun leven zijn gewoon verperst en iedereen wijst maar naar elkaar. Ja, ja. Dank je wel, wel. Ja. <laughs> ja. Kom je dus naar de eigenaar buurt? Ja, Noord. Dat je op eens een idee kreeg. Je, ja, iets, en dit is uh... de lokale groep. Hoi, hoi betekent hoi hier gewoon. Dat weet ik ook sinds een jaar. Ik kom zelf niet uit Groningen, ik kom uit Utrecht. <laughs> en voor mij, ja, ik heb ik heb nog steeds geen aardbeving meegemaakt. Heel gek misschien, want ik ben hier hartstikke vaak. Of ik ben er doorheen geslapen, dat kan natuurlijk ook. <laughs> ja. um, maar voor mij is toch wel een beweegreden, is eigenlijk om... Dit soort verhalen en juist de hele persoonlijke kant om dat zichtbaar te maken ook aan de rest van Nederland. Ik, toen ik hier een jaar geleden kwam op die Code rood actie en ik naar een, uh, ja, een soort van workshop ging van een vrouw die eigenlijk helemaal daarin is gedoken zelf. Heel veel van haar tijd eigenlijk besteed om, om al die ingewikkelde relaties en die onzichtbaarheid tussen die bedrijven dat allemaal uit te pluizen. Toen ik dat hoorde schrok ik me dood en vroeg ik mezelf eigenlijk af hoe kan het dat ik bezig ben met... Um, een Strijd tegen antiracisme voor feminisme op internationaal niveau terwijl ik nauwelijks weet wat hier in Nederland gaande is. Dus ja. Eigenlijk vanaf dat moment, nou, ik kwam ook steeds vaker in Groningen toen en vanaf dat moment um, ben ik me steeds meer ervoor gaan interesseren en heb ik me aangesloten. Ja, ja ik had het ook ja, in, het, in de randstad uh, is het toch uh, ver weg en het komt niet zo ja. in de media. Je weet ja. dat het een probleem is, maar je merkt pas hoe erg het is als je hier bent. Ja. En, uh, ja. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, top. Hou vol, cool, zou ik zeggen. Ja. blijf je het zitten nog even? Ja. Ja. ja. Dus, uh, misschien Goed. doen we dadelijk nog even een livestream nee, nee. over een paar uurtjes. Ik hoop dat, als, uh, ja, dat er straks na het werk nog mensen zich gezellig bij ons aansluiten En wat is er de komende dagen nog te doen? Uh, morgen is er een demonstratie van Fridays for Future, uh, waar uh, Code Rood Groningen ook uh, uh, luidruchtig aanwezig zal zijn en ik weet dit weekend is er nog een feest? Er is een, uh, zaterdag is er ook nog een actie, die is georganiseerd door Fossilvrij dan wel zeg maar onder de paraplu van de actieweek van code rood Groningen maar die zullen dus hun eigen actie doen. Ik weet daar het fijne niet van dus ik zou zeggen kijk daarvoor bij Fossilvrij Fossil Groningen of kom gewoon naar hun actie uh, Verder, inderdaad stond er ook nog een afterparty op de planning, maar waar en hoe laat, dat weet ik ook niet. Jullie zijn heel goed in uh, verrassingen. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus verrassingen en improvisatie. Je ja. moet gewoon Facebook en Twitter in de gaten houden en, uh, en gewoon uh, klaar zijn om elk moment naar Groningen af te kunnen reizen. Ja. ja. ja. <laughs>